Geworteld en opgebouwd in Hem en bevestigd in het geloof zoals u onderwezen bent, wees daarin overvloedig met dankzegging. Het is belangrijk om te realiseren dat ons gedrag ergens vandaan komt. Slecht gedrag is als een slechte boom met zieke wortels. Je kunt je hele leven bezig zijn met het bestrijden van uiterlijke symptomen, maar als de wortel niet verwijderd wordt, dan zullen de slechte vruchten zich weer ergens anders manifesteren. Dit principe klopt altijd. Verrotte vruchten komen voort uit zieke wortels en goede vruchten komen voort uit gezonde wortels. Om de slechte vruchten echt te behandelen, moet je Paulus aansporing aan de Colossensen opvolgen om diep geworteld in God te zijn. Het kan zijn dat je jouw eigen wortels zorgvuldig moet onderzoeken. Als ze onplezierig, schadelijk of beledigend zijn, wees niet ontmoedigd. Je kunt uit de slechte grond worden ontworteld en naar de goede grond van Jezus Christus getransplanteerd worden, zodat je in Hem en in Zijn liefde geworteld en gegrond zult zijn. Onthoud goed dat ontwortelen pijnlijk kan zijn. Verplant worden en geworteld en gegrond te worden in een proces dat tijd en inspanning vereist... Maar door geloof en geduld erven wij Gods beloften. Mijn gebed voor jou is dat je diep geplant en geworteld zult zijn in Christus, zodat je goede vruchten voortbrengt, waar je ook gaat. Voel je vrij met mij mee te bidden. Heer, help me om mijn wortels uit de slechte grond te transplanteren en ze diep in Christus te planten, zodat ik een goede boom met gezonde wortels kan zijn die goede vruchten voortbrengt. Ik weet dat het pijnlijk kan zijn, maar door geloof en geduld weet ik dat u mij kunt helpen om een verandering in mijn leven te maken. Amen. Bedankt voor het luisteren. Ben je er morgen weer bij? God zegen je en tot morgen.